Iedereen kijkt door een bril. Niet per se een echte bril, maar we hebben wel allemaal een andere blik op de wereld. En elkaar. Die andere blik komt door waar we vandaan komen, hoe we worden opgevoed en met wie we opgroeien. Alles wat we dagelijks meemaken speelt een rol in hoe we anderen en onszelf zien. Het is alleen belangrijk om niet te vergeten dat iedereen, dus ook jij, met een andere bril rondloopt. De achtergrond en de opvoeding van je medestudenten, sportvrienden en straks collega's is vaak heel anders dan de jouwe. Om de verschillen tussen jezelf en anderen goed te kunnen zien, moet je eerst weten wie je zelf bent of anders gezegd kunnen reflecteren op je eigen identiteit. Dat je van een afstand naar jezelf kan kijken wat jou jou maakt, om vervolgens beter te begrijpen wat hen hen maakt. Wil je jezelf en daardoor anderen beter leren kennen? Hou dan een keer een logboek bij. Wil jij je skills verbeteren? Lees hier meer.